FT Club is een hoogwaardig boutique fitnessconcept met als absolute specialiteit functional training waarbij de factor fun een absolute hoofdrol speelt. FT Club is ontstaan vanuit vragen uit de markt, enerzijds vanuit personal trainers die zich aan het oriënteren waren om een eigen studio te openen. Andere groepen zijn fitnessondernemers die al een bestaande club hebben in toenemende mate ook merken dat ze een gedeelte van hun bedrijfsruimte hebben die niet meer rendeert zoals ze dat eigenlijk zouden willen zien. Daar zoeken ze nieuwe oplossingen voor en daarin voorziet FT Club. Het verschil wat eventueel maakt in de markt is dat het een franchise concept is... ...wat is ontwikkeld voor een specifieke niche en dat is functional training. We werken in een hele jonge markt die zich ook de laatste jaren enorm aan het differentiëren is. Daarvan is functional training een segment wat al sinds jaar en dag terugkomt... ...in de top 10 van de innovaties en trends binnen de fitnessmarkt of er locaties beschikbaar zijn in het gebied waar jij graag een FT-club zou willen starten. Dat zullen we samen even moeten bekijken. FT-club groeit enorm nu op dit moment. Dus neem gewoon contact met ons op en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Die is minimaal een 20.000 inwoners, want dat is ongeveer het agglomeraat wat elke FT-club nodig heeft. Um, om te kijken of die gebiedsbescherming voor jou nog uh, beschikbaar is, um, is het zinvol om te kijken wat de gewenste locatie is. Op basis daarvan kunnen we kijken of uh, de locatie nog vrij is. Uh, het verschil tussen uh, uh, licentie en een franchise concept is dat je bij de licentie enkel dan alleen gebruik maakt van het merk. Je hebt het merkrecht. En bij het Franchise concept um, is het veel meer omvattend. Uh, je maakt gebruik van het Full Service concept uh, uh, en natuurlijk ook uh, de know-how die vanuit de gehele community als vanuit uh, het uh, hoofdkwartier uh, komt. De diensten die FT-club garandeert tijdens de hele contractperiode is het complete servicepakket, die zowel in de aanloopfase naar opening van de FT-club als ook in de hele exploitatie van de FT-club erop gericht is om de FT-club zo succesvol mogelijk te maken. Het is afhankelijk van de gewenste investering, maar je moet er altijd wel rekening mee houden dat elke bank of elke kredietverschaffer. Uh, ...van jou vraagt om uh, minimaal een uh, 20, 25 procent tot 30 procent afhankelijk van de situatie aan eigen middelen mee te nemen. En dat zien ze dan ook vaak in het risico wat je zelf ook wilt nemen in een dergelijk project. De totale investering is een beetje lastig in te perken, maar gezien de ervaringen die we hebben van de, de, de om en bij 50 bestaande clubs, kun je een bandbreedte aanhouden tussen de 100.000 en 150.000 euro, zo'n beetje all in. Hetgeen uh, extreem laag is als je dat vergelijkt met, uh, met uh, andere concepten die er zijn binnen de branche. Zeer zeker. Je bent altijd welkom om de FT Club hier in Zwijndrecht, de FT Club Walburg, te bezoeken. Die mogelijkheid is er iedere maand tijdens de Experience Day. Daarbij maak je live kennis met het trainingsconcept. Je doet een workout mee en krijgt alle informatie met betrekking tot de achtergronden van het FT Club concept. Daarnaast zijn er mogelijkheden om online kennisbijeenkomsten bij te wonen. Een belangrijk aspect met betrekking tot franchise-formules is toch wel dat er behalve het product aan zich ook wel een bedrijfseconomisch model achter zit. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om te kijken naar specifieke kritische succesfactoren. En daarbij is uh, liquiditeit en rendement, dat zijn daar wel twee hele kenmerkende in, twee hele belangrijke in. Met name om vooraf ook te calculeren of een uh, dergelijke club bestaansrecht uh, heeft. Daar hebben we inmiddels uh, de afgelopen jaren heel wat, uh, heel wat uh, kennis opgedaan, heel wat praktijkervaring opgedaan. Uh, onder de inmiddels uh, praktisch 50 uh, FT-clubs die er zijn. Ja... Uiteraard kan dat. De meeste FT-club-eigenaren starten eerst met één FT-club. En als die succesvol is, dan ja, kan er bekeken worden hoe we voor de rest nog gaan uitbreiden.